Hoi, hoe werkt dat eigenlijk met die badges in Leerlijn ICT? Nou, hier links zie je Member Robijn. Um, en hieronder zie je dan Mijn Badges staan. Daar kun je op klikken. En dan zie je dat wij drie soorten badges in de aanbieding hebben. We hebben een module badge. Die ontvang je als je een module niet alleen hebt afgerond, maar ook de eindopdracht hebt afgerond. Dus dan kijken wij de eindopdracht na. En dan krijg je van ons handmatige module badge. We hebben een member badge. Uh, dus als jij drie, bijvoorbeeld drie modules uh, goed hebt afgerond, uh, krijg je de member badge van Robijn. Uh, en we hebben online activiteit badges voor mensen die uh, actief zijn in de omgeving met bijvoorbeeld het posten in het fora. Nou, uh, hier kun je klikken en dan kun je zeggen Completed Achievements. En dan zie je dus eigenlijk welke je hebt verdiend. Nou, in dit geval als tester heb ik alleen de starter uh, verdiend. Als je klikt op All Achievements, dan krijg je de hele lijst met alle badges die je kunt verdienen. Dus Load More, daar komen er nog meer. En je ziet dat ze een beetje licht gedrukt zijn en dat komt omdat je ze nog niet verdiend hebt. Dus uh, zodra je ze verdiend hebt, worden ze dikker gedrukt. Nou, dus zo kun je eigenlijk uh, je badges uh, zien, welke je verdiend hebt. Als je 10 badges verdiend hebt, krijg je van ons... Een certificaat plus een uh, verrassingscadeautje. Dus we hopen dat jullie massaal aan de slag gaan en lekker doorwerken bij uh, de modules. Heel veel succes!